dat je kijkt naar deze video. Ik laat je nu precies zien hoe je de Moerad Home Treatment gaat gebruiken, uh, dus pak er lekker een theetje bij, ga rustig zitten en bekijk deze video. Dit is de Home Treatment. Ik ga precies even laten zien wat erin zit en uh, hoe je hem moet gaan gebruiken. Als je hem openmaakt, zie je de producten erin zitten. Ik zal wat dichterbij komen. Zoals je ziet, zit hier de cleanser en de uh, exfoliator in, het oogserum en het serum uh, voor het hele gezicht en dan de dagcreme, die je ook kan gebruiken als oogcreme. Ook zitten er twee uh, maskers in, dus uh, je kan hem of twee keer gebruiken of leuk met uh, iemand van het gezin thuis uh, samen doen. Uh, ook zit er een uh, boekje nog in uh, waar alle informatie van de producten in staat. En een lekker uh, theetje met een theeltje die je dan tijdens de behandeling uh, aan kan steken. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. We beginnen met de Essential Sea Cleanser. Deze bevat vitamine A, C en E, waardoor die echt energie aan de huid geeft. En hij reinigt de huid heel goed. Het fijne is dat hij de huid heel goed reinigt zonder de huid uit te drogen. Pak een beetje in je hand, masseer het goed in uh, over de gezicht en hals. En hang er goed af met een compressje met warm tot lauwe water. Dan gaan we verder met de. AHA-BHA Exfoliating Cleanser. Dit is een cleanser die we gebruiken om de huid nog dieper te reinigen. Een, uh, de dode huidse laag eraf te halen. Zodat de producten die we hierna gaan gebruiken nog beter gaan werken. Nou, je pakt zo meteen een klein beetje in je hand. En uh, exfolieert het uh, twee minuten goed in. Als je de exfoliating cleanser gebruikt. Zorg er dan voor dat je de ogen vermijdt. En dat je hem ook echt goed afspoelt, het kan zijn dat je hem uh, een beetje voelt tintelen. Uh, maar dat is volkomen normaal. Zo, zorg ervoor dat je hem er echt goed vanaf hebt gehaald en dan gaan we door naar de volgende stap. Nu heel de huid helemaal goed gereinigd is, gaan we naar de volgende stap. En dat is het masker. Het masker gebruiken we de Nutrient. Uh, charge Water Gel. Dit is een uh, masker die je ook eventueel kan gebruiken als serum. En hij gaat echt ervoor zorgen dat hij het hydratatie tot al vijf dagen lang vasthoudt in de huid. Uh, je maakt hem gewoon open. Je gebruikt heel het zakje dus je kan hem echt royaal aanbrengen. Uh, en ik zal even laten zien. Nu de huid een echte boost heeft gekregen, gaan we verder met de dagverzorging. We gaan eerst beginnen met het oogserum. Dit eh, oogserum bevat heel veel retinol. Eh, en daardoor is hij dus ook zo sterk. Hij gaat echt fijne lijntjes en diepe rimpels tegen en hij zorgt ervoor dat hij de huid van de ogen echt lift. Je brengt hem aan eh, onder de ogen en eh, bij het wenkbrauwbot. En ik zal je even laten zien. hoe. Daarna gaan we door met het brightening Serum. Dit serum heeft een hoge dosis vitamine C, zorgt ervoor dat hij de huid egaal maakt en dat hij de huid een uh, gezonde uitstraling geeft. Je brengt hem over heel het gezicht aan en daarna ga je door naar de dagcreme. Over het serum breng je de Essential C uh, Day Moisturizer aan. Dat is deze. Deze zorgt ervoor dat de huid volledig gehydrateerd wordt, beschermd wordt en deze bevat ook SPF 30. Uh, je brengt hem gewoon jou aan. Mocht je echt zeggen van ik ga veel zon in, uh, breng hem dan uh, ongeveer om de twee uur aan. Ik hoop dat je huid gaat stralen na deze behandeling en hopelijk zien we je snel. Dag!